Hé, hey, kom eens! Hé, hey, kunnen jullie namen niet. Hey, hey Dit wordt de grootste. Hé, hey, kijk eens! Hey, ja, hier hebben we een toch natuurlijk. Met loof. Ik heb een hele grote. Hé, hey, jij mag ook een deel. Moeten even door de helft breken. Dat is goed. Hé, hey, kom eens. Ik ga hem gooien. Kom eens, kom eens. Ja, daar kan ik niet bij. Zal ik het geven? Ik gooi het. Kom eens, kom eens, kom eens. Ik gooi hem. Hé. Hey. Jullie zijn toch groot. Groot is goed. natuurlijk. Daar is de een koppel voor. Hé! Hé, kom eens! Kom eens! Kom eens! Hey, kom eens! Dat smaakt goed! Goed zo!